Het autobedrijf Hazenberg Peghulp uh, organiseert in het buitenland. Hoe werkt dat? Hoe werkt dat? Uh, als een, uh, een klant stilvalt in het buitenland, in dit geval uh, in de vakantieperiode Italië of Frankrijk, dan uh, Gaan wij te plaatsen, gaan kijken wat er aan de hand is en uh, zorgen in uh, nou, 9 van de 10 keer dat de klant binnen een dag, eventueel twee dagen, weer mobiel is. Maar vertrekt er dan iemand vanuit Nederland? Nee, wij zitten 9 weken lang Wij zitten, uh, lang, zitten wij, uh, in Italië hmm. of in, uh, in Zuid-Frankrijk. We deden we eerst met uh, drie uh, bedrijven hebben we dat opgezet. Nu zijn we ondertussen met 8 en uh, met een hele hoop uh, ja, monteurs, echt vakidioos. Ja helpen wij daar gewoon de mensen, wij zitten gewoon op een, uh, op een vaste standplaats. In het buitenland? In het buitenland, nou. uh, wij, de vrouwen zeggen ik altijd die vieren vakantie <laughs> en wij zijn aan het werk. Een soort van vakantie voor allebei. Ja precies, vakantie voor allebei. Ja. Ja. En ik vind het geweldig, de ja. collega's ook. En hoe lang dus, doe je dit al? Uh, dit, is, dit was vier vierde jaar. En hoe lang ja. ga je het nog doen? Uh, voor mij ben ik nog wel vijftien jaar door.